Niet zo! Mijn naam is Sahar Meraji. In mijn documentaire Verloren Kinderen ben ik maandenlang in de stormachtige levens van drie probleemgezinnen gestapt. Als het weer me m'n rondleidinggevend huis. Ik ben boven wel druk bezig met opruimen, dus uh, het is een beetje uh, balstokspringen springen nu. Ik heb de wanhoop en de pijn gevoeld. Alles en wat ik nu gedaan heb, ik heb gewoon een paarno van gemaakt.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 In deze aflevering wil ik erachter komen of er wel altijd een oplossing is als er zoveel speelt. In hoeverre zijn probleemgezinnen dus echt te helpen? Ik heb een um, aantal maanden met de gezinnen opgetrokken. En het is soms een soort van lawine van pijn en probleem en moeilijkheid. Ja. Wat je iedere keer aanschouwt. Mm -hmm. Wat zijn jouw ervaringen daarmee? Ja, uh, nou ja, heel herkenbaar, dus die, die, die lawine aan uh, problemen, die enorme diversiteit aan problemen. Uh, ja, dan kom je binnen en dan denk je, waar moet ik beginnen? Want er speelt zo verschrikkelijk veel. En vaak komen deze gezinnen pas als het water echt aan de lippen staat. Er is heel veel wantrouwen tussen hulpverleners en, uh, en deze gezinnen heel vaak. Dus het eerste wat je doet is vertrouwen winnen. Want als dat er niet is... Nou, Dan kun je wel stoppen, dan heeft het gewoon geen zin. Hoe lang duurt het over het algemeen totdat je echt duidelijk hebt hoe diep de dingen gaan, waar ze vandaan komen, de problemen? Ja. Hoe lang duurt het voordat je als hulpverlener een gezin echt kent? Ja, een half jaar, een jaar. Ja, het, het is heel afhankelijk van de, van de situatie natuurlijk. Om een gezin te leren kennen en het vertrouwen te winnen. Ja, kennen. precies. Ja. Ja. Dat is lang. Ja. ja, het is een kwestie van heel lange adem. Als je als hulpverlener het vertrouwen hebt gewonnen, begint het werk eigenlijk pas echt. In veel van deze gezinnen speelt namelijk een opeenstapeling van sociale, psychische en financiële problemen. Weet je wat ik um, uh, bij de gezinnen heel vaak had? Dat ik in situaties terechtkwam waarin je ineens alle problemen zag. Ja. En ik dacht soms, ik weet, ik weet gewoon niet waarop, weet je, hoe moeten we beginnen? Ja. Dat overweldigende gevoel, herken je dat? Ja, zeker. Zeker dat je echt denkt van dit, dit is zo'n zo gigantische kluwe van problemen geworden en alles heeft met elkaar te maken. En dat is zeg maar, het grote vernein erin. Er is, is heel vaak niet één probleem. En heel vaak is, is hulpverlening wel gericht van oké, okay, ik ben gespecialiseerd in burn-out, dus ik ga dit oplossen. Ik ben gespecialiseerd in ADHD-problematiek, dat doen wij. Maar zo'n probleem dat komt echt in een soort van kluwe van problemen in plaats van met een klein stukje. Wat we even fixen. haal die ADHD van vader weg. Of, of weet daar goede medicatie voor te vinden. Die is het probleem niet opgelost? Hè? Dat het probleem dat is in de loop van de jaren is dat gekomen. Dus dat heb je niet ineens met een behandeling van 12 weken heb je die opgelost. Op het moment dat jij. Um, je, komt, je komt binnen bij een gezin en je gaat aan de slag. Ja. Wat doe jij? In principe werkt de hulpverlening zo: je gaat instabiliseren, dan ga je verwerken of veranderen. Dan ga je zorgen dat je een nieuwe leven vorm gaat geven. Dat Amsterdam-Noordgezin, ja, als ik daar als hulpverlener binnen zou komen, dan is deze wat ik zou willen gaan organiseren, ...is de boel letterlijk opruimen. Want dit is niet stabiel. Jan Meijder doelt op het gezin van Astrid en Peter en hun vier jonge kinderen. Hij wil graag een fragment laten zien waar het in zijn ogen in de basis misgaat. Als het weer meer rondleiding geeft in huis uh, ja, dat is goed, dat wil ik kan wel doen. Ik ga je even meenemen naar boven. Ik ben boven wel druk bezig met opruimen, dus uh, het is een beetje uh, balstok springen nu. Oh, ja. Dit is uh, de slaapkamer van hun. Hier al uh, heb ik in ieder geval hun slaapbed, alleen die hebben ze dus niet opgemaakt, maar dat hoeft ook niet. Hier slapen wij, dus het is echt uh, springen over de bank en je ligt in bed. Als jij heel de dag uh, over de stofzuiger en over de bank en over de prullenbak en de wasmand aan de stappen bent, dan ben je aan het einde van de dag gewoon op. En je kan niks vinden en je wordt er helemaal gek van. Ja, dan ga je ordenen, ik, nu ik, ik kun je traumaverwerking erop zetten wat je wil, maar het leven is één grote chaos. Dat, een trauma verwerken kost heel veel moeite en energie. Dus dan moet je eerst gaan zorgen hey, dat er een goede structuur is. De onderliggende problemen kunnen volgens Jan Meijer dus niet worden opgelost zonder eerst de basis aan te pakken. Maar die basisdingen gaan vaak mis door die onderliggende problemen. Het voelt soms als een oneindige visieuze cirkel. Wat zeg jij tegen gezinnen op het moment dat jullie beginnen? Wat is de belofte die je maakt als hulpverlener? Uh, ik maak niet zoveel beloftes. Ik, en, en, ik uh zeg, de belofte die ik maak is dat ik er ben en dat ik met ze mee ga denken en dat ik ernaast ga staan. Ik ga het niet overnemen, dat zeg ik wel. Dus we gaan het samen doen en we gaan gewoon kijken waar we komen. Weet je dat, dat over het algemeen, in de dingen die deze gezinnen en die we in de research hebben gehoord, dat ik soms denk dat daar misschien miscommunicatie is tussen hulpverlening en de gezinnen. Ik heb zo vaak gehoord, ja, rustig praten. Ik wil het gewoon opgelost hebben. Ja. Ja, mooi, dat, herkenbaar. Ik denk niet alleen, zou ik nog wel breder willen trekken. Ik denk ook dat een maatschappij dat van ons als hulpverleners verwacht. Hè? Dat, ja. dat wij instappen en alle problemen wegmaken. Eerlijk, ik, wist, ik zou willen dat ik het kon. Ja. Ja, het, het nare is alleen dat op het moment dat je zoveel dingen hebt meegemaakt, dat daar, daar bestaat geen quick fix voor. Ja, hadden we die maar, maar die, die, die hebben we niet. Dus dat kost altijd tijd. Het voelt machteloos. Bij sommige gezinnen is namelijk behoefte aan acute hulp. Ik moet ook denken aan Merel en Gerson. Hun dochter Noemie heeft autisme spectrumstoornis. En door haar woedeaanvallen en onderen s nachts slaapt het hele gezin al jaren slecht. Laten ja, we de rest Oh nee. Ja. Naar boven aankleden. Wow. Uh, ik heb hoofd bij. Maar ze sliep ook pas om tien uur of zo, toen kon niet slapen. En toen kwam Izay ook nog ergens halverwege bij ons op een trasje dan. Dan zag ze de deken weer niet goed, dit dat. En toen was zij vanaf uh, tien over vijf wakker. En ik lag dus na half twee, was ze slapen. Dus je hebt maar drie uurtjes geslapen. Ik ja, denk dat ik uh, morgen even de je uh, dat uh, thuisondersteuning gaan bellen of menen of weet ik nog wat dat ik zie er wel even op de hoogte stel en dan uh, de rek is gewoon op ik, ik, kan, ik kan gewoon niet meer ik kan niks meer hebben zwaar toch hè ja dat is heel naar om te zien hoe zij uh, totaal uh, de hoofd helemaal vol zit en het gewoon helemaal niet betrekt En dat heb ik natuurlijk heel veel gezien. Ook uh, met, met kinderen met autisme heb ik natuurlijk ook veel, veel gewerkt. Ja, dat, dat, dat kan ouders helemaal leeg trekken. Dat je gewoon ja, 24 uur per dag met je kind bezig bent. Van s morgens tot s avonds. Dat alles, alles uh, ja, hoe zeg ik dat ineens stort, dat je gewoon niks kan opbouwen, dat alles alleen maar, alle aandacht voortdurend alleen maar naar het kind uitgaat. Dat is echt, dat, dat kan mensen helemaal slopen. Als jij puur naar jouw ervaring kijkt, ja. in hoeverre zijn uh, gezinnen met complexe problematiek echt te helpen? Hoe vaak komen ze er echt uit? Ja, dat is dus heel, heel uh, per situatie verschillend. Uh, er zijn er genoeg die er nooit uitkomen. ...die altijd een vorm van begeleiding nodig blijven hebben. Hoe moet dat zijn voor iemand die hulp verleent? Ik kan me zo voorstellen dat het... Um, ...je wil oplossen, ja. je wil helpen. Ja, maar het is dus ook accepteren dat die oplossing er niet altijd is. Het is ook uh, verdragen... Um, ja, ...dat je die oplossing, dat, ja, dat je die niet hebt en dat het is zoals het is. Voor een hulpverlener moet dit toch het zwaarste zijn wat er is? Ja, want je wil hulp bieden. Ik bedoel, je bent hulpverlener, dus je wil dat het, dus je wilt, je wilt dat het wordt. beter toch? wordt. Ja. En dat zit hem dan dus heel vaak in hele kleine, kleine stapjes. Je moet als hulpverlener dus een lange adem hebben. En zelfs dan is er geen garantie dat het in een gezin beter gaat. Maar als er geen oplossing is, wat houdt de hulp dan eigenlijk nog in? Weet je, in dit soort gezinnen met multiprobleem... Uh, en hele complexe situaties mag de lat dan ook ergens anders liggen? Mag goed genoeg anders zijn dan bij jou thuis? Ik heb wel eens een kind uit huis geplaatst toen ik gezinsloch was, jaren geleden. enorm verwaarloosd huis, echt, het stonk. Ik werd tegen mijn been aangepist door de hond die er zat. Uh, het, het Super smerig. Eén kindje is daaruit gehaald, en de andere hebben laten zitten. Die was 17. Daarvan kon je zeggen, daar kon je me niks meer mee doen. Die is niet te helpen. Die was. Uh, dus, maar misschien helpen we dan toch? Door hem niet een nieuw trauma aan te, aan te meten. Is, is helpen altijd dat er verandering moet komen, is helpen altijd dat het moet zijn zoals wij willen, dat het wordt. Het proces is helpen. Um, en niet het einddoel. Want dat is denk ik heel moeilijk te stellen bij gezinnen waar het zo complex is, dat je soms niet weet waar je moet beginnen. En waar het problemen soms zo diep lijken te zitten. Op het moment dat jij zegt helpen is al het proces. Als ik een uh, moeder was in een probleemgezin, wat zal het proces me nou toch schelen? Mm -hmm. Ik wil dat mijn problemen opgelost zijn. Het gevaar zit hem in dat je van tevoren wil gaan beschrijven in je doelen, hè, want deze hulpverleningsvorm duurt een half jaar, dus we moeten na een half jaar klaar zijn, die doelen gaan we stellen. Dat, geloof ik niet, dat werkt niet. Het is niet voor niets complex of meervoudig problematiek. Hoe hou je... Ja. Oh, oh, ja, waar vind je dat? Hoe hou je hoop? Hoe, ja. hoe, waar vind je de, de energie om ja. uh, weer op te pakken vandaan? op te pakken, ja. Nou, het punt is, er zijn al, toch altijd wel weer lichtpuntjes. Er zijn altijd dingen die wel goed gaan. En ik denk dat je die vooral moet, uh, vooral moet verstevigen, dat je dat moet benoemen. En steeds blijven noemen van, ja, maar dit is wel gelukt. Dat is allemaal niet gelukt, maar daar, ja, dat je nou toch... Uh, nou ja, uh, weet ik veel, een middagje met je kind uh, op stap bent geweest of zo. Dat was toch wel gelukt, noem maar iets. Vindt het is het knap het als je dat hele kan. Kleine. Ja, je moet wat dat betreft wel, toch ook wel een beetje positief ingesteld zijn. Want je moet vooral die dingen vergroten die wel goed gaan.